een SOS signaal afgegeven dus het kan zijn dat iemand daar aan de problemen is er staat dus iemand hier met een sniper bovenop hij heeft mij nog niet gespot geloof ik er is een moord gepleegd de, de dader is gevlucht ja en zo spotte ik hem ineens en zo ging hij er ook meteen vandoor oh dat is een puma hoe ga ik die vangen Now I'm alle mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta 5 allesprivamor en vandaag ga ik pot met deze zieke uh, Amarok gemaakt door modding Nederland ja ik vind hem echt wel vet, dit is blauw dit is politie stop en politie volgen uh, oranje zit erop uh, ik geloof nog grote werkverlichting kleine werkverlichting uh, waar we nu naartoe gaan dat is naar een vermist persoon de, of ja niet helemaal een vermist persoon in ieder geval wel een prio 2 hij kwam binnen als een uh, SOS signaal dus iemand heeft in dit gebied dus een SOS signaal afgegeven. Dus het kan zijn dat iemand daar aan de problemen is. Meldkamer even schaal als prio 2. Dat betekent dat we een beetje snelheid maken. Um, ja Wat is nou nieuw? Of wat is nou nieuw? Wat is met deze Amarok? Uh, hij heeft een nieuwe striping. Dat is die grote dikke striping. Uh, ik vind die echt wel vet staan op deze Amarok. Ik vind de Amarok sowieso vet. Nogmaals, Modding Nederland. Uh, Shout out. Of hem, of wie het ook is. Uh, ik weet wie het is, maar ik weet niet of er meerdere mensen zijn. Um, ja, en ik vind ja, het echt wel iets hebben. Die striping op, ja, die striping in het algemeen, maar ook zeker op dit voertuig. Hij valt wat minder op. Kijk, op zo'n nieuwe of op zo'n kleinere B-klasse valt hij veel meer op. Ik vind dit wel vet. Um, maar goed, in de bergen kwam dus een SOS-signaal. Dat is dus een noodsignaal waarschijnlijk van een ja, wandelaar of zo. En, uh, ja, dat is dus niet mooi als dat daar komt, het kan zijn dat die worden aangevallen door iemand of iets, of dat hij gewond is of wat dan ook. Uh, dus we gaan in ieder geval even zoeken. Waarom rij ik hier? Nou omdat, ja, normaal is de Marge natuurlijk natuurlijk het vliegveld, maar die rijden ook gewoon in andere gebieden. En dit is helemaal op het uiteinde van de kaart, zeg maar. Dus wat we ervan maken is dat dit gewoon uh, een grensgebied uh, is met een ander land. Dus wij uh, gaan uh, gewoon lekker hier surveilleren en meldingen aannemen. Die, uh, die er komen. Dus alle meldingen die we krijgen of die, die langskomen gaan wij aannemen. Het voordeel van een Amarok is hij kan redelijk wel wat terrein aan. Hier is dus ook. Nou, wat ik al zei hier, voor mij is dus mogelijk een persoon vermist. Of gewond, of in gevaar, of er speelt iets anders. Nou, ik zou voor de gaan klimmen we gaan klimmen ga ik even kijken of het niet toevallig gewoon hier onder die bruggel staat of loopt daar loopt een konijntje nou het zou natuurlijk super handig zijn als we nu gewoon even via zijn light spreker konden roepen hier is de politie want ja ze zeggen bij de kamar ook gewoon politie hoor uh, als je mij hoort laat het even weten geen chuk. nou dan gaan we onze oh daar staat hij. Ik zag hem net toevallig zo, poef, nu is hij weg. Anna hier. Goedemorgen meneer. Uh, we hebben een uh, melding gekregen dat je mogelijk... Uh... Oké, okay. goed. Um, voor mij in tijdscade. Wim zegt tegen hem van dit is Wim trouwens, even de mensen die hem nu niet kennen. Um, uh, uh, hey, we krijgen een melding van uh, dat je mogelijk verdwaald bent, klopt dat? Hij zegt nee ik ben goed, ik, uh, of met mij is niks aan de hand. Ik ben goed. Uh, ik weet niet wie daarvoor heeft gebeld. Nu stond er met de Griekse ei. Pres Griekse ei om een uh, ambulance via de lus dus een uh, traumahelikopter te bestellen als dat nodig is. Ja die heb ik niet nodig. Ik kan ook verder niks meer. Ik kan iemand op de T. Oh sorry, ja nu is ze dood. Als ze blijft liggen heb ik wel een trauma. -helikopter. Nee. Nee, niet slaan, niet slaan, het was een grapje, het was sorry nee, was niet nou. Nee, hallo, kom op hé. Hey. Daar heb ik wel een luchtambulance nodig, Gek, noem maar even luchtambulance. Kom op hé. Hey. Ja nou goed, die komt toch maar? Boek hem gewoon neer. Ga meewerken? Noem je oké. Rijdt alsjeblieft, prio 1. De traumahelikopter komt eens. Als... Die kan hier nooit landen. Hij zou wel boven me moeten hangen. De heli hangt boven de slachtoffer. Ah, hier komt hij. Oh nee, waarom springen nou vriend? Ja, nu hebben we er twee. You may leave, the permanent medics are taking over. So, je kunt het gebied verlaten, de ambulance neemt het over. Dus de heli neemt het over. Nou top, die hangt daar. Dan gaan wij door. drukken wij op uh, de X, in dit geval. Voor melding voor Ga door. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dankjewel, oh god, oh, geen oh, geen oh, oh. Ja, nodig. super, tjus. Bericht voor alle wagen. Ja, dat Bericht heb ik net al. Uh... Er zijn geen eenheden meer nodig. Nee, dat was maar duidelijk, dankjewel. Hè. We've got oh. hier staat iemand met een wapen, een wapen. mogelijk. Santjanski. De Voilà. Er staat dus iemand hier met een sniper bovenop. Hij heeft mij nog niet gespot geloof ik. Hier kunnen we hem af. Mijn berette af, die ze ook helemaal niet op in het echt geloof ik. Niet per se. Ik vind eigenlijk... Het zou nog wel vet eruit zien. Ik weet niet waarom ik die bret altijd oplaat. Pak onze klok. Politie. Laat vallen. Laat vallen. Op je kniekes. Kom op. Neerleggen. Neerleggen. Geen rare dingen doen. Ik ga je naderen. Bij elke verdachte omweging wordt er geschoten. Holy shit. Ben ik geraakt? Dat is wel leven namelijk, of ik wil niet meer hoe dat komt. Ik ben gewoon... Mijn hele schild zeg maar, of mijn uh, vest is weg. En een klein stukje van mijn leven. Om het maar even zo te noemen. Nou, maar maakt niet uit. Uh, ja. Jou ga ik even fouilleren. Laten we nog de gaan. Even verder dingen bij die je bij mag hebben. En als dat uh, niet zo is, of als dat wel zo is, dan heb ik die in ieder geval. En als dat niet zo is, dan ook goed. En dan ga ik een transportje deze kan op laten komen. Ja, hij had nog een sniper bij zich. een collega vraagt om een assistentie. komt ja, kom nog een kamar een uit. Hier heb je hem. Alsjeblieft. Uh. Ja, zo raak ik mijn leven inderdaad wel kwijt. 013-12011 6 oh. Lincoln 12 citizens report a homicide in Santiago mountain range rijdt nee, u alstublieft prio 2 ja prio 2 je uh, kunt me er wat je kunt me wat ik ga gewoon prio 1 hier is net een moord gepleegd we willen daar natuurlijk op dan dagen iemand betrappen Ja, natuurlijk. Als het verkeer toch een beetje slimmer was, dat ze niet oh ja, oh, nu gaat het helemaal fout weer. Dat ze niet zomaar stil gaan staan, maar een beetje uitwijken. En vrachtwagens maar ook zien. ik hey, maar er is een mot voor. Ja, dat weet ik, maar uh, dan dan moet je iets aanpassen je de handling die van iets of de vehicles.meta met moet je dan helemaal vervangen en dat wil ik niet, want ik heb zoveel aangepast voor alle voertuigen dat ik niet zomaar uh, mijn vehiculismeta kan en wil vervangen Goed mevrouw, wat is hier gebeurd? Hey. Hallo meneer zegt hij, hello sir, this. that's what he did Oh wacht, zij zegt dat, sorry Nee, ik snap het niet meer er is een moord gepleegd, de, de dader is gevlucht. Oké, okay, uh, rustig blijven. Heb je een ambulance gebeld? Ja, dus ze zijn onderweg. Heb je informatie over het voertuig of de verdachte? Ja, in een, hij reed in een bison nummerplaat was uh, ja, die, dat. Oké, okay, dankjewel voor de informatie Oké, Oké, okay, uh, of OPS moet ik zeggen. graag dat uh, voertuig even in het systeem, systeem zetten. Voor jullie weten wel ANPR. Ik ga naar de vragen, die moet van ver komen. En die auto, oh nee toch, ja. Goed, weet je wat ik ga doen? Ik zie jullie zo meteen wel als ik dat voertuig uh, te pakken heb. Want ik moet eigenlijk hier de snelweg op. Gassen, gassen, gassen. Ik vermoed dat ik hem pas hier pak. Maar dan weet ik niet zeker. En die ambulance dat ik even wat dichterbij komen. Ja. Collega, wat is het? Ik, heb ik assistentie gevraagd? Ah, blijven we wel. Verdachte rijdt in een auto. Ja, duidelijk. Blijven jullie bij onze slachtoffer? Ja, dus dat doen ze. Dan ga ik snel verder. Zij nemen de taak van de, het bewaken van het slachtoffer over. Uh, en daarbij dus ook... In een auto. Ja dat snap ik. En daarbij ook uh, mocht het, het slachtoffer zijn overleden gaat hij ook, uh, gaan ze ook de lijkschouwer oproepen. Nou wij gaan snel uh, naar onze verdachte. Ik zie jullie daar zo meteen wel. Hij heeft de snelweg verlaten en hij staat hier als het goed is ergens stil. Ik weet helemaal niet hoe een bison eruit ziet. Ja. En zo spotte ik hem ineens en zo ging die er ook meteen vandoor. Er zitten collega's bij? Remmen, remmen, remmen, remmen, B-klasse. Vuurlijnen collega's, maar let op. Uitstappen. Oh, ik ben aangereden. Verdachte rijdt verder. Sta op Wim. Man. Oh, oh, oh, draai, draai, draai. Is niet de snelste auto. Ik probeer hem daar in die greppel uh, of weet dat, te duwen, maar dat ging niet. Ik ben hem nu wel aan het... Ik heb het gevoel dat mijn pit uit oh, to, of tot uh, mijn schot raak was. Ja, dit is levensgevaarlijk natuurlijk. Oh, Wim is niet zo snel de runner vandaag. vandaag ja. Het dus is dat je brandtwallenwagen. Hij rent door, door een tunnel. Medical ja, ik ga echt niet rennen. Kijk eens hoe langzaam die rentje. Rijdt alstublieft Rio 1. Ja, nu is het klaar. Omhoog, je handen. Zo. Dat ging soepel, allemaal. Geen op- of aanmerkingen over mijn uh, rijtechniek in de tunnel, dat was gewoon perfect. 5 uh, raten. Meer kunnen we niet van maken. Nee, ik ga fouilleren en dan ga ik jou heel snel de weg laten gaan. Dus ik ga even één weghelft vrijgeven, dat is waar ik op sta Dan kan daar het verkeer doorrijden en hopelijk ook de transport eenheid Zo, verdachte gaat mee met mijn collega Ik ga even kijken of die auto nog in die tunnel staat Want dan moeten we die natuurlijk wel even gaan weg laten slepen Nee, die is weg, mooi Kunnen we door Wimperklever. Ja, vind ik wel. Ja. Typisch weer. Ik ga eens bevragen wat het probleem is. Goedendag. Hoi. Ja, Hi. Ik ga het volgende keer tegen op 8 7, Hotel Romeo Fox 982. 8 2. In traffic violation. In traffic violation. Proceed with caution. Het is er niet zo handig als je mij gaat... Uh, pumpen kleven, want je voertuig is niet meer verzekerd. Mm -hmm. Dus uh, die mag niet verder rijden. Dan krijg je wel een... Uh, sowieso een bekeuring voor dat wat zat er een no insurance die? nou het voertuig automatisch in beslag genomen dus dat is straf genoeg pumpkleven ik dan voor wat het was het voertuig wordt meegenomen bekeuring krijgt het gestuurd. en dan kunnen we met vervolg zitten ze daarna te racen ja zeker daar komen zo, oh ja zeker daar hebben we de Amarok voor ideaal, de Amarok in dit gebied want er zitten er hier twee te reizen welke pakken we Ik wil graag wat eenetje steeds kan op, eentje voor de andere verdachte als het mogelijk is. We hebben een 1099 in Grapezee. 12 volt WC, we komen aan. Uitstap, dat R-Audi erbij. Eén verdachte is ontsnapt, dan maar niks uit focus gewoon op deze. Oh dat was geen nou, Die was een B-klasse. Hij reed zo snel voorbij dat ik dacht van ah oh. ik ben leidend, nou ik ben leidend. Kijk nu rent hij wel af. Lekker, ze dus schieten we niks mee op. Hoge snelheden, kan niet zien hoe hard we gaan. Maar het is hard. Daar loopt iemand hier ja. De gek. gaan zo'n voerde nou een ander rok wegduwen. Ah, ja, jezus. Ik ben even niet aan het opletten. Ik was even op de kaan aan het kijken en dan gaan ze we weer stilstaan. Moet ik ben je te gek van. Ik ga de achtervolging staken, waarom? Omdat het te gevaarlijk wordt uh, Ik ga niet uh, iedereen zijn leven hier op het spel zetten Omdat uh, één iemand um, en, Of omdat twee personen waren aan het racen Die wil duidelijk graag ontsnappen van Mij en mijn collega's Dus ik laat hem lekker gaan En uh, ik zie wat de dienst mij verder nog gaat brengen Maar dit is veel te gevaarlijk om hier met 150 uh, over deze weg te scheuren Dus in het kader van realisme kap ik de melding af gaan wij niet verder met de vervolgingen collega's mogen dat moeten dat zelf weten uh, we hebben vast wel een uh, kenteken kunnen achterhalen voor later dan we krijg je wel een privé iets verderop een dier probeert iemand aan te vallen of iemand wordt aangevallen door een dier ja ja ik ben wat is er wat voor een dier is het? Oh dat is een Puma. Hoe ga ik die vangen? Hoe doe ik dat? Oh stop in. Ja dat boeit me niks, die straat. Hoe ga ik dat beest vangen? Ja, hoe ga Ja rustig. Ga eens weg uit dit gebied anders gewoon een dier. Ik ga hem gewoon weghalen hier. Ja nu rij ik hem aan. Oké. Ben jij lief? Oh shit. Je lijkt niet lief. Je lijkt helemaal niet lief. Waar is dat beestje? Kom hier. Push, push, push, push. Push, push, push, push. Ah, uh, oh help. Wat moet ik ermee doen? Kan ik hem aanhouden? SPD, ja. Ben je nu lief geworden? Ah je bent lief geworden. Nee, je bent niet lief geworden. Help! Wat, ja wat moet je met deze mod? Kun je iets voor dat beest aanvragen? Oei, oei, oei, oei. Nee! Ik was even niet aan het opletten. Ja wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Laat maar weten in de in de reacties. Doodschieten vond ik ook zo die maar nu heeft hij mij doodgemaakt. Ja, ben aan het denken. Ik denk dat het wel goed geweest is voor vandaag qua meldingen, qua video maken dan. Dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. En uh, ja, meer heb ik niet te zeggen. Als je een leuke auto vond, je kunt hem downloaden, ik zal hem in de beschrijving zetten. En laat zeker een blauw duimpje achter. Ik zeg tot de volgende keer. Doei!